De aanschaf van een DMS kan een ingewikkelde kwestie zijn en daarom geef ik je graag wat tips. Zorg dat je bijvoorbeeld antwoord krijgt op de vraag wat is de huidige probleemstelling? En zijn jullie veel tijd kwijt met het zoeken naar documenten? Of is het versiebeheer onvoldoende geregeld? Of wellicht is de beveiliging van documenten onbeheersbaar geworden? Waar staan jullie nu als bedrijf en wat is jullie toekomstplan? Willen jullie bijvoorbeeld gaan groeien of staan er overnames gepland? En moet het DMS hier dan een rol in gaan spelen? Of moet er efficiënter en duurzamer gewerkt kunnen worden? En waarvoor willen jullie het systeem gaan gebruiken? Moet het samenwerken misschien makkelijker gemaakt kunnen worden? Of willen jullie kosten en tijd besparen? Want wist je dat een gemiddelde medewerker 20% van de tijd aan het zoeken is naar de documenten? Is het belangrijk dat het DMS kan koppelen met andere applicaties? En zo ja, welke data willen jullie dan dat er uitgewisseld gaat worden? Vraag je ook eens af wat er belangrijk is aan de samenwerking met de leverancier. Vraag eens hoe ze de implementatie aanpakken. Zijn er trainingen en wie is er bereikbaar als er support nodig is? Zijn er mogelijkheden voor maatwerk? Wil je meer advies of hulp? Ik help je graag!